Oké, okay. ik ben Nadia Bakani. ik ben 24 jaar en ik studeer docent Nederlands op de NHL. Stem op mij, want ik wil heel erg graag winnen. Uh... Want ik moet nu iets verzinnen, waarom?